De kernwaarden van het Haga ziekenhuis zijn innovatie, zorgzaamheid en samenwerking. En Meddy is een mooie innovatie om te laten zien dat de zorgzaamheid de kwaliteit van zorg verbetert. Verpleegkundigen in ons ziekenhuis die willen de patiënt goed bedienen door op de juiste manier de juiste medicatie te geven. En Meddy geeft een digitale ondersteuning daarvan. In ons ziekenhuis worden dagelijks enkele duizenden geneesmiddelen toegediend En ondanks ingebouwde checks en dubbelchecks kan er altijd nog iets misgaan. Als de patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis voorkomen we voorschrijffouten in de medicatie die de patiënt thuis al gebruikt. Hiermee vergroten we de medicatieveiligheid. Dit doen we met een speciaal getraind team van apothekersassistenten. Zij laden medicatiegegevens in via het landelijk schakelpunt en controleren daarna samen met de patiënt of deze informatie goed en volledig is. Daarna wordt de thuismedicatie in ons ziekenhuis systeem klaargezet voor de de arts. de arts kan hiermee verantwoord de thuismedicatie in het ziekenhuis continueren. Sinds een aantal jaren zijn alle verpleegafdelingen van het Haga ziekenhuis voorzien van een eigen apotheekruimte. In deze zogenaamde satellietapotheken zijn zeven dagen per week apotheekassistenten aan het werk om te zorgen dat de patiënten de juiste medicatie krijgen. Aan de ene kant wordt de medicatie uitgezet, de medicatie wordt klaargemaakt in speciale steriele kasten en per patiënt uitgezet in een lade. Door het scannen van het polspand komen we gelijk in het goede dossier. Door de tablet in de MedEye-lader te leggen, check MedEye door middel van fotoherkenning of dit de voorgeschreven tabletten zijn in de voorgeschreven hoeveelheid. De juiste medicatie via een spuitje of een infuus, check MedEye door de barcode op de spuit of het etiket van het infuus te vergelijken met het recept. Als alles goed is, kan ik met één klik de registratie voltooien. Klopt er iets niet, Geef MedEye dit aan en kan ik dit oplossen? Om de kant op fouten zo klein mogelijk te houden, hebben wij het medicatieproces de afgelopen jaren zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Ook de laatste stap, namelijk het toedienen van het juiste geneesmiddel aan de juiste patiënt, wordt sinds de introductie van MedEye digitaal ondersteund.